Welkom allemaal, in deze video gaan we kijken naar rekenregels voor machten. Laten we eens gaan kijken. We beginnen met het vermenigvuldigen van machten. We nemen de vermenigvuldiging x tot de macht 4 mal x tot de macht 3. Nou, dit kunnen we iets anders schrijven. Die x tot de macht 4 kunnen we schrijven als x mal x mal x mal x. Vervolgens vermenigvuldig ik dit met x tot de macht 3, oftewel x maal x maal x. En wanneer we nu even goed kijken, dan zien we hier die vermenigvuldiging van 4 x'en, oftewel x tot de macht 4. Hier zien we een vermenigvuldiging van 3 x'en, x tot de macht 3. En deze vermenigvuldig ik met elkaar. Dus eigenlijk heb ik een vermenigvuldiging van 7 x'en. Een vermenigvuldiging van 7 x'en, oftewel um, 7 keer een x met zichzelf vermenigvuldigen, dat kunnen we weer schrijven als x tot de macht 7. Welke rekenregel kunnen we hier nu uithalen? Wanneer ik nu kijk naar die 4, ik zie hier een 3 en het eindantwoord bevat een 7. Inderdaad, 4 plus 3 geeft 7. Nou, Hiermee hebben we de rekenregel g tot de macht a maal g tot de macht b. Dus ik heb twee machten met hetzelfde grondtaal. Wanneer ik deze met elkaar vermenigvuldig, dan mag ik de exponenten optellen. Gaan we naar de volgende. We gaan machten delen. We nemen als voorbeeld x tot de macht 5 gedeeld door x tot de macht 3. Kan ik iets anders schrijven, x tot de macht 5, x mal x mal x mal x mal x. Delen door x tot de macht 3, x mal x mal x. En wat ik nu ga doen, ik ga onder en boven, ga ik termen wegdelen. Immers, wat, wat doet een breuk? Nou, die vermenigvuldigt met de teller en hij deelt door de noemer. Dus ik ga in de teller en de noemer een x wegdelen. Ik doe dit nogmaals. Kan ik nog een keer doen. En nu zien we, we hebben in de noemer niks meer om weg te delen. Hou ik over x maal x, oftewel x kwadraat. En dit geeft de volgende rekenregel. Ik zie hier de 5, ik zie een 3 en het resultaat is een 2. 5 min 3 geeft 2, oftewel g tot de macht a, delen door g tot de macht b, geeft g tot de macht a min b. Dus wanneer ik twee machten op elkaar deel en die machten hebben hetzelfde grondtal, dan neem ik de exponent van de macht die in de teller staat en daar haal ik de exponent van de macht die in de noemer staat, Haal ik er vanaf. af. Gaan we naar de derde. Een macht van een macht. We nemen een macht, x kwadraat, en deze doen we tot de macht 3. Dit kan ik nu iets anders schrijven, namelijk x kwadraat keer x kwadraat keer x kwadraat, want we hebben x kwadraat tot de macht 3. Ik weet nu inmiddels Vanuit de eerste regel, g tot de macht a maal g tot de macht b is g tot de macht a plus b, dat ik deze exponenten bij elkaar mag optellen. En dit geeft x tot de macht 6. Kijkende naar de beginsituatie zien we een 3, we zien een 2, in het antwoord hebben we een 6, 3 keer 2 geeft 6. Oftewel, we hebben de regel g tot de macht a tot de macht b is g tot de macht a keer b. Komen we bij de laatste regel van vandaag. De macht van een product. We nemen een product, xy. En deze doen we tot de macht 3. Ook deze gaan we nu even iets anders schrijven. xy tot de macht 3 geeft xy keer xy keer xy. Nou, we weten tussen die x en die i staat eigenlijk een keerteken. Dus ik krijg x maal i maal x maal i maal x maal y. Dit ga ik even in een iets andere volgorde zetten. Dus ik haal de x's naar voren, de y naar achter, dan zien we x mal x mal x keer y mal i maal i. Oftewel, drie keer een x vermenigvuldigd met zichzelf, drie keer een i vermenigvuldigd met zichzelf. Dit kan ik schrijven als x tot de macht 3 mal i tot de macht 3. We zien nu die exponenten allebei 3. In de oorspronkelijke expressie hadden we een product tot de macht 3. Dus wat kunnen we doen, dat drietje daar en we zetten het drietje daar. Dit geeft de volgende regel, een product, in dit geval ab tot de macht n, geeft a tot de macht n, maal b tot de macht n. Oké, okay, laten we deze regels nu eens gaan gebruiken om een aantal expressies te herleiden, oftewel simpeler schrijven. We hebben de volgende expressies, 3 i maal 4x tot de macht 3 maal kwadraat. Daarnaast hebben we 20a kwadraat b tot de macht 3 in zijn geheel gedeeld door 4ab kwadraat. En we hebben als laatste tussen haakjes min 3p kwadraat q tot de macht 3 mal q kwadraat. Laten we kijken naar die eerste. Nou, we zien een vermenigvuldiging van twee factoren. Het eerste wat we gaan doen, we gaan die getallen die gaan we met elkaar vermenigvuldigen. 3 keer 4 geeft 12. Nou, nu ga ik op zoek. Naar machten met hetzelfde grondtal. In dit geval hebben we x kwadraat. We hebben x tot de macht 3. En wanneer ik deze met elkaar vermenigvuldig. Maak ik gebruik van die eerste regel. g tot de macht a mal g tot de macht b. De grondtal is hetzelfde. Zie je namelijk de x. Dus we mogen die exponenten mogen we optellen. En dat geeft x tot de macht 5. We hebben ook nog i en i in het kwadraat. Even goed. In de gaten houden die i heeft als exponent 1. Alleen die schrijven we niet elke keer op. i maal i kwadraat geeft dan ook i tot de macht 3. Gaan we naar de tweede. We zien een deling. Ik begin weer met mijn getallen. 20, 4, 20 gedeeld door 4, dat is 5. Ik zoek weer de machten met hetzelfde grondtal. In dit geval een a. Nu deel ik a kwadraat, die deel ik door a. Die a heeft als exponent 1 en volgens de regel a kwadraat gedeeld door a tot de macht 1 is a tot de macht 2 min 1, oftewel gewoon a. b tot de macht 3 gedeeld door b kwadraat geeft b tot de macht 3 min 2, Houdt b tot de macht 1 over, oftewel een b. En daarmee hebben we de breuk herleid tot 5ab. Gaan we naar de laatste. We zien daar staan tussen haakjes min 3 p kwadraat keer q. En dit is een geheel tot de macht 3. Dus we gaan in ieder geval gebruik maken van die laatste regel. a maal b tot de macht n geeft a tot de macht n maal b tot de macht n. Eens even kijken. Die min 3 moet ik verheffen tot de macht 3. Dus dit geeft min 3, let even goed op die haakjes, tot de macht 3. Vervolgens p kwadraat tot de macht 3 en volgens de regel g tot de macht a tot de macht b mag ik nu die exponenten met elkaar vermenigvuldigen, dus p tot de macht 6 en ik krijg nog q tot de macht 3, Dat geeft q tot de macht 3 en dit in zijn geheel vermenigvuldigd met q in het kwadraat. We kunnen nog een stap zetten, namelijk min 3 tot de macht 3, min 3 keer min 3 keer min 3, inderdaad min 27. Die p tot de macht 6 gebeurt niet zo heel veel spannends mee. En we hebben nog q tot de macht 3 maal q kwadraat. Hetzelfde grondtal, een vermenigvuldiging. Dus ik mag die exponenten optellen en dit geeft q tot de macht 5. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.